We zitten vandaag op de fan account dag en uh, we zitten in de kantine nu. En we hebben eigenlijk iedereen hier wel uh, aan de tafel zitten, dus laten we, snel voor, snel zo. laten we even een snel voorstel rondje doen. Ja? Ik ben Jannie en ik ben van het account hartvaarden.fanx. Helemaal leuk. Heel Hoi, wel. ik ben Kim en ik ben van het account Stokvaardrijding Kim. Ik ben Aya en ik ben moderator. Heel leuk! Hi, ik ben Tessa en ik ben van Hart voor Paarden. Nou Hoi, ik ben Elisa en ik help Hart voor Paarden. Hoi, ik ben Eva en ik ben van het account Tessa-Hart voor Paarden. Hoi, ik ben Samantha en ik ben van het account Hart voor Paarden Laagstreepje 1 Hoi, ik ben Ola en ik ben van het account HVP.Paarden2. Hi, ik ben Lianne en ik ben van een fanaccount. Ja, hoe heet het fanaccount? Oké, okay, hier komt het Hartpunt, voorpunt, paardenpunt, fans. En ik ben Kim. Ja, ze vinden ze leuk. Natuurlijk niet als je een account er voor je YouTube kanaal. Dan moet je gewoon even zwaaien. Hallo. Gewoon lekker eten. Pro vindt het wel lekker. Ja, hier wordt je geaist. die hoeft niet meer gepoetst te worden. Nee, klaar. Dinsdag. Ik kom uit de school en ik ga vandaag mijn bel buitenrit. Want het is best lekker weer. Ja. Oh, Oh, oh paard. Het is vandaag woensdag en ik ga met Verona aan de springles. En Verona die, uh, is vandaag niet in de moed volgens mij, want uh, ze duwde deze stal open. Net ging ze ook al tegen mij aanduwen ja, we gaan Ik heb er super veel zin in. Ook ik er we wel super vaak te zeggen. Ik mag het ook niet meer zeggen, maar dat maakt niet uit. En wel zat hij in de stapmolen met een rip Omdat ze vandaag vrij heeft. Nou ja! Nou, ik heb in de springles ge gezeten ja, en het ging super goed. Af en toe ging ze hey, hey. wel een beetje hard, maar dat maakt niet uit. Ik vond het echt, echt, echt, echt heel leuk en ik heb ook wel weer veel geleerd. Vel zonnetje ineens. Ik heb mijn petje niet op. Nou ja goed, uh, het is vrijdag vandaag en hier achter mij zie je Tess uh, Loefrijer. Die gaat zo de springles in. Ik zal er een paar sprongjes van filmen. Dat is misschien nog wel, wel leuk om te zien. Uh, ja, dat was hem eigenlijk al. Ja, ja, mijn first lady, first lady heb ik niet. Ik heb een little Lady. Maar ik heb nu wel een First Lady zonneklep. Ideaal, want deze komt veel verder met schaduw over je ogen heen. Dus daar ben ik gelukkig mee. Neemt niet weg dat ze het raakketje opzetten, omdat er bijna geen zok meer is. Maar ja, iets. Je ziet wel schaduw. Ja. Dus nu kan ik wel naar Springles kijken, want ik zat net zo te knijpen. Dan krijg ik heel En die handen zo. Tess heeft een hele bewegwijzering gekregen om goede lijnen te leren aanrijden. Dus dan weet ze precies hoe ze moet wenden. Dus dan gaat ze over een balkje. Dan moet ze weer over een balkje. <laughs> En zo rijdt ze precies goed aan op de hindernis. Dus dat is op zich een soort grappig. Hou hem mooi in het midden. Het is net de wegwijzering. Iets met je been komen daar. Niet boos worden. Uitstekend. Ja. Zo, ja. Blijf daar in het midden. Zie je? Dan je moet ze er langs. En dan moet ze voor die. En hoppatee. Dat is goed. Ze gaat door de bewegwijzering. Dan weet ze precies hoe ze moet rijden. dan zijn de lijnen wat makkelijker. Goed. Naar die bruine. Moet ik kan prima onthouden waar ze heen moet. Handjes naast elkaar, niet. Alleen echt recht op een hindernis uitsteken. aanrijden. Dat is nog wel lastig. Voor ja, stil zitten. Iets uitkomen, uitstekend, uitsteken. Goed die hoek in. Maar met bewegwijzering gaat het toch een stuk beter. Kijk, en dan moet ze. Je... Tussen de balkjes door. En zo heeft ze een goede aanrijlijnen. Dat hey. is toch handig dit ergens, dat wil ik ook. Ja. Ik heb vandaag de springles gehad van Steve en het ging super goed. En wat bleek is als ik een betere aanrijding heb, oh nee dat, dat zei ik heel verkeerd, nee als ik... Uh, betere lijnen rijdt, dat ze er ook makkelijker overheen gaat. Dus wat we nu hebben gedaan, we hebben bouwpjes neergelegd. Ik heb het al laten zien. Ja, en dan uh, kan ze zelf ook beter de richting zien. Bijvoorbeeld van, hé, hey, ik kan niet naar links toe, ik kan niet naar rechts toe, dan nou moet ik er wel overheen. Of weigeren maar. Dat is liever geen optie. Dus uh, ja, ik ben super trots op ons. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je het toch bezig bent, klik op het belletje. Ik vind het belletje heel fijn. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!